Het wordt tijd voor een typisch Nijmeegs geluid in de gemeenteraad. Tijd voor de non politiek van stadspartij Nijmegen. Wij fixen het. Wij willen een trotse stad, waar cultuur weer voor iedereen is, van hip-hop tot hoempapa, waar de namen van de straten verraden wie hier de helden zijn. Een stad die zijn Romeinse wortels laat zien en toekomst heeft een erfgoed en het nachtleven. Wij willen een vrije stad, waar we ons bedrijven nieuwe kansen bieden. De binnenstad bruist en de winkels in wijken weer opbloeien. Rijden over een net geschilde Waalbrug thuiskomen is. Denkers en doeners kansen krijgen. Waar de lichten het verkeer niet stoppen, maar regelen. Het station een toegankelijke toegang krijgt. En iedere kleur van de regenboog mag zijn wie die is. Wij willen een sociale stad. Waar de wijken het kloppend hart van onze stad zijn. Er is plek voor sport en spel. Een huiskamer voor elke buurt en meer ruimte om prettig oud te worden. Waar de zorg altijd om de hoek is. Een stad van kansen bieden voor iedereen. Waar ieder talent de kans heeft om een ster te worden. Elk kind de kampioen in zichzelf mag ontdekken. En we laten ons NEC nooit barsten. En de Goffert zal haar bad behouden. Wij willen een no nonsense stad. Waar we niet groen praten, maar groen doen. Met meer realiteitszin onze stad duurzaam maken. Wat groen is, groen moet blijven. Onze parken, daar kun je liedjes over schrijven. Een Nononse stad, waar we overlast aanpakken. Ons niet druk maken om onzinnige verboden, maar waar je je veilig voelt. Van het centrum tot een Dukenburg. Wij willen Nijmegen. Voor Nijmegenaren, door Nijmegenaren. Geen Haarsgeluid, maar een geluid. Stem daarom. Op 14, 15 en 16 maart, Stadspartij Nijmegen. Lijst 5. Een trots, vrij en sociaal Nijmegen. Wij fixen het.